In deze video laat ik zien waar je in Microsoft Teams na een update de klasnotitieblok opdrachten en cijfersfunctie tegenwoordig kan vinden. Je ziet in dit klasseteam dat er uh, bovenaan in bij de bestanden en de posts nu geen tabbladen meer staan in het kanaal algemeen voor het klasnotitieblok en de opdrachten en cijfers, want die zijn verplaatst. Hier zie je nu deze zaken staan, inclusief ook een tabblad insights. En deze zijn dus altijd terug te vinden, ook als je niet in het kanaal algemeen bent, maar in een ander kanaal, want de kanalen zijn eigenlijk losgekoppeld. Hieronder vind je alle kanalen van in dit geval dit klasseteam. en de algemene zaken zijn dus nu beter terug te vinden onder de naam van het team.